We staan op het strand in Binnen een half uurtje is het zover. Dan duik ik samen met 5000 andere enthousiastelingen het water in. Ik heb al een keer rondgehoord naar reacties, maar nu zetten we gewoon het verstand op nul. Het regent, maakt niet uit, nat worden toch. We gaan ervoor. Jullie hebben leuke outfitjes aan. Dank u, dank u. Dank u. Hebben jullie tips voor mij om, uh, om het water in te het gaan? verstand ook... op nul, ja. <laughs> ja. Gewoon lopen we gaan en gaan. gaan. Ja. Hebben jullie uh, voornemens voor 2015? Uh, Iets warmer hebben dan vandaag. Uh, ik denk dat het erg koud gaat zijn. <laughs> Ziet je het zitten? Ja, ik, ik hoop het. Allee, dat ik niet dood ga. <laughs> ja, je, je kunt het niet anders doen voor je vriendinnen die allemaal mee zijn. Nee, dat, dat is niet het plan, denk ik. <laughs> Ik ben van Issel. en wij komen vandaag een de Doen jullie dat elk jaar? Uh, nee, het is de eerste keer dat we dat doen nu. Maar ja, twee andere mensen van de school hebben dat wel al gedaan. En heb je er bepaalde verwachtingen van? Uh, dat koud gaat zijn. Zie je het wel zitten om, om, uh, om het water in te gaan? Ja, ja dat komt goed. Tips? Um, ja, om te eerst in het water te gaan. Hé. Hoe? Om te eerst. Hoe denk ik moet eerst eens zijn en dan ga je er wel in vallen of iemand ga je wel doen dus je had er wel in geraakt. Oké okay, zorgen. Hij hey, moet, moet het nieuwjaar met een, uh, je moet zeggen, goed inzetten hè. Dus een frisse dag daarbij dat hoort erbij hè. Ja. Het, heeft al, het heeft al geregend dus kan niet veel. het is vreselijk voor het hele kamp. Ja je wordt toch sowieso nat hè? Ja voila. Maar dat nu 10 graden is of 3 graden zo verschil gaat het niet maken. Hè. Super, het was wel een beetje koud, maar je vergeet dat hij recht Toen was. Je met al die mensen samen en dat is echt de kick. De kick van het lopen? Uh, ja, zeker. Al die mensen. Het was wel een beetje een vroeg gestart, denk ik. Maar het was echt heel chic. Al die mensen om te zien lopen, dat is echt heel chic. Heb je mee gezoomen? Ja. En wat vond je daarvan? Leuk en koud. Koud? Doet je dat elk jaar of is het de eerste keer? De eerste keer. En wil je het volgend jaar terug meedoen? Ja. Voilà, de nieuwjaarsdag zit er weer al op. 2015 is officieel van start gegaan. Iedereen heeft heel goede voornemens voor dit jaar. Maar nu gaan we ons toch vooral eerst een keer goed afdrogen.